Hier. ik zag jou net al naar mijn mooie puzzelige handjes kijken zoals je het zo mooi beschreef, maar wat zou er nou allemaal mis mee kunnen zijn? Nou ja, met jouw handen vind ik op zich niet zoveel mis mee, uh, maar, <laughs> <laughs> maar um, wat er mis mee kan gaan zijn met handen is dat ze soms wat bezig geworden zijn ja? en dat er al die aders te zien zijn. Nou, wij hebben dat beide eigenlijk helemaal niet. Mm. Wij hebben wat, wat, wat, ja, ze zijn niet echt, is niet heel rank. Dus wij worden niet handenmodel. Hè. <laughs> maar uh, in principe, dus dat is eigenlijk wel hetgene waar de meeste mensen zich gaan storen. En natuurlijk kan die huid, naarmate wat, uh, dat wat ouder wordt, kan uh, steeds dunner worden. Ja. En uh, met allemaal uh, pigmentschade. Ja. En, uh, ja. Dat soort. Ja, want het pigment. verklapt ook vaak de leeftijd van mensen. Handen, je kan vaak uh, leeftijd raden, vind ik, door te kijken naar de handelingen. Precies. Maar wat zouden die mensen daar dan allemaal tegen kunnen nou, doen? In principe is het uh, goed te behandelen. Uh, dus je kan dat met een, uh, een goede filler uh, kan je dat, uh, behandelen, mm -hmm. zoals radiesse. Ja. Radiesse of een ihaluronzuur. En uh, als je echt die pigment schade, dus ja. die bruine vlekjes vervelend vindt of een roodheid, ja, dan kun je dat of met uh, crèmes of met peelings of eventueel met laser of met plexer, zou je dat uh, kunnen behandelen. Ja, oké, okay, dus als je, ik probeer het samen te vatten. Ja, zullen we nog wel even over wat, oh ja, het resultaat? Wat is het resultaat? Heel goed, ja. Ja. Ik je even aan het testen. Ja, okay. <laughs> De ja, nou de resultaten uh, die je kan verwachten is bij een filler is altijd ongeveer anderhalf jaar. Hè? Eén tot, de, nee sorry, 1 tot anderhalf jaar. Echt? Afhankelijk van de uh, filler die je er kiest. En uh, ja met de uh, met pigment uh, als je pigment behandelt, is ook weer afhankelijk van de behandeling die je daarvoor kiest. Kan dat uh, een half jaar zijn en soms ook wel eens permanent. Oké, okay, maar dit, het gaat niet helemaal weg, neem ik aan. toch? Nee, dat gaat bij al onze behandelingen, gaat het nooit helemaal weg. Dus je gaat niet op dit moment, als wij je blijven behandelen, dat je opeens baby, echte babyhandjes krijgt. Dus dat gaat niet gebeuren. Oké. Okay. Ja, een duidelijk verhaal, dankjewel. Ik probeer hem dan nu samen te vatten. Als je niet wil verraden hoe oud je bent, dus niet laten zien hoe oud je bent door je handen, dan kan je de rimpels eventueel behandelen met onder andere fillers. Ook als je last van pigmentvlekjes of van rode huid hebt, kan je heel veel verschillende behandelingen doen. Toch? Waaronder scrubachtige dingen, crèmes, peelings. Precies, ja, klopt. Dus... Heb je er last van, kijk dan zeker even op onze website.